de baard op je beeldscherm met een nieuwe video over mijn doelen voor 2018 welkom waar ik mee wil beginnen dat zijn de jaardoelen ik doe expres zo want um, persoonlijk hou ik niet echt jaardoelen aan ik um, ben momenteel bezig met sterker worden de mensen die de vlogs kijken die hebben dat wel in de gaten um, en ik heb dus meer een 20 weken programma gemaakt dus eigenlijk een half jaar planning uh, waarom doe ik dat? Als ik, um, ik kan niet garanderen dat ik tot het einde tot het jaar helemaal sterker wil worden. Voorlopig gaat het lekker, voorlopig gaat het goed, voorlopig vind ik het hartstikke leuk, eigenlijk het leukste wat er is. Um, en misschien zeg ik zo in de zomer, halfwege het jaar, van nou ik vind mezelf toch wat te dik worden, ik begin eerst met afvallen of nou ik vind het niet meer zo, dus ik ga beginnen met spiermassa opbouwen of iets dergelijks, maar... Of ik trek hem gewoon helemaal door tot het einde van het jaar. Dus durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik doe eigenlijk halverwege het jaar een soort van hè, resume, zeg maar. Houd mezelf ook scherp. Houd mezelf, lekker bij van, houd mezelf lekker bij mijn doelen, Etcetera. Maar voorlopig hou ik het lekker op kracht. Um, daar ga ik eigenlijk vanuit dat ik dat nog wel een lange tijd blijf doen. Maar you never know. Dus ik heb een 20 weken planning gemaakt. Oftewel gewoon een schema, een plan voor deze aankomende 20 weken. Um, als jullie mijn laatste vlog hebben gezien, mijn PR-dag. Uh, daar zien jullie wat mijn 1 RM's waren, wat ik maximaal één keer kon op bepaalde oefeningen. Uh, ik zal hem nog even opsommen. Misschien even in beeld laten zien. Dus um, als één herhaling met alles. Een squat van 170, een bench van 97,5. Een overhead press van 55. En een deadlift van 180 kilo. Dat is wat ik maximaal één keer kon. Um, nou wil ik dat natuurlijk deze 20 weken gaan verbreken. Dat gaan jullie in al de aankomende vlogs zien. Um, wat wil ik gaan verbreken en hoeveel wil ik het gaan verbreken? Ik wil natuurlijk alle oefeningen gaan verbreken. Een squat met 200 kilo, dus dat is een vergeleken met mijn oude PR, komt daar dus 30 kilo bij. Een bench van 110 kilo, nou daar komt dus 12,5 kilo bij. Een overhead press wil ik naar 70 kilo krijgen, daar komt 5 kilo bij. En een deadlift van 200 kilo, daar komt 20 kilo bij. Al die cijfers die zal ik zo halverwege slash begin juni moeten halen in theorie. In theorie is dat natuurlijk heel makkelijk. En dan ben ik natuurlijk Ga ik vanuit aanzienlijk dikker geworden um, Ik mix zeker op 1-2 kilo per maand Dus dat moet goed komen. En misschien dat ik dan zeg Nou het is begin zomer, halverwege zomer uh, Laat ik eens even lekker gaan kutten Laat ik eens even wat afvallen Wat gewicht eraf halen uh, Is voor jullie natuurlijk ook hartstikke leuk om te zien Hoe ik dat doe En voor de mensen die meer geïnteresseerd zijn in afslanken Dan krijgt deze vlog weer een beetje een andere categorie Een beetje een andere doelstelling um, Ja dat is dat maar misschien dat ik dat ook niet doe. Misschien dat ik zeg van nou het interesseert me eigenlijk niet dat ik dikker ben. Ik blijf lekker gewoon door eten. Dus daarom zeg ik 20 weken planning en aan de hand daarvan. Een aantal weken van tevoren maak ik weer een nieuwe vlog daarover. En dan zal ik gewoon weer nieuwe doelstellingen voor het nieuwe half jaar plannen. Um, daarbij komt dat er in september hier een lokale strongman wedstrijd is. Moet eerlijk zeggen, het is niet professioneel of iets dergelijks, stelt niet heel veel voor, maar Wout Zijlstra die komt daar uh, ieder jaar. Die neemt uh, meestal twee, drie van zijn eigen mensen mee, de eigen mensen die hij traint. Het is natuurlijk wel hartstikke leuk om mee te doen. Uh, ik ga er niet van uit, als ik mee zou doen, uh, dat ik eerste zou worden, absoluut niet. Um, waarom niet? Hij... Ik heb natuurlijk bepaalde onderdelen die ik gewoon niet kan trainen. Uh, Wout Zelstra is natuurlijk een uh, heel, heel, heel goede professional. En als hij twee van zijn eigen jongens meeneemt en jij traint met de oud-sterkste man van Nederland, dan is het een beetje oneerlijke competitie. Plus, hun weten wat de onderdelen gaan worden. Dus als ze zouden willen, ik weet niet of die jongens dat doen, dan zouden ze die op die onderdelen specifiek kunnen gaan trainen. Dan kunnen ze nu aan het begin van het uh, jaar al een schema gaan maken. Dus... Een beetje oneerlijke competitie, moet, je, moet ik zeggen, maar goed, dat maakt voor mij niet heel veel uit. Want dat is eigenlijk de uitdaging maakt het alleen maar leuker en als je zou winnen, um, ja, is de overwinning natuurlijk alleen maar groter. Dat is alleen maar leuker. Um, Mitchell die jullie wel eens zien in de vlog, die zit er ook aan, denken, aan te denken om mee te doen. We kijken het nog even aan. Ik ga er eigenlijk wel van uit. Um, het is voor mij ook natuurlijk... Hartstikke leuk, misschien dat ik vaker eens een keer of in de toekomst wedstrijden wil doen, maar nu even kijken hoe, hoe komt het uit met, hoe gaat het met mijn voeding, um, hoe gaat het met de zenuwen, uh, hoe eet je zo'n dag door, um, um, hoe, hoe als ik, stel je voor, ik volg deze 20 weken planning, en ik zou daarna die wedstrijd dan doen, dan heb ik natuurlijk heel wat... Schade, heel wat uh, verzuring over die 20 weken opgelopen. En als ik dan de 21ste week een wedstrijd ga doen, is dat niet de beste timing. Dan kan je beter even een rustige deload doen. Dus even een weekje rustig, dan weer iets wat opbouwen en precies op je piekmoment meedoen aan die wedstrijd. Zulke soort dingen om dat uit te testen, dat is natuurlijk voor mij razend interessant. Want ik ken alle theorie wel en nu nog in de praktijk brengen voor mezelf. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus... Misschien dat ik daaraan zit te denken om mee te doen, maar dat zullen jullie ongetwijfeld te horen krijgen en te zien in deze vlog, Want dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien en hebben we weer een nieuw leuk doel. En dan voor de rest, voor het YouTube kanaal, zou ik natuurlijk ook nog willen dat die groeit. Nou, natuurlijk hartstikke leuk zijn. Um, ik zit wat meer in de krachtniche natuurlijk, wat echt specifiek in krachttrainingen en niet in bodybuilding type trainingen. Of afslangtrainingen en vetverlies tips etc. Dus daar is de markt natuurlijk maar heel beperkt voor. Er zijn natuurlijk niet heel veel mensen die dat razend interessant vinden, maar... Dat maakt het natuurlijk niet minder leuk en minder uitdagend. Ook al heb ik maar een paar honderd mensen of een paar duizend mensen die gewoon op dit kanaal abonneren. Dan kan je alsnog een hele sterke hechte en leuke groep bouwen. Voor de rest heb ik nog uh, het herstel. Dat is ook nog wel een dingetje. Soms train ik natuurlijk op een zondag. Maak ik lekker veel volume. En dan train ik natuurlijk weer op een donderdag. En dan probeer ik mijn record te breken. En dat herhaal ik dan telkens weer. Maar soms train ik op een zondag uh, zo hard voor mijn doen. Uh, dat ik gewoon op die donderdag nog helemaal niet hersteld ben. En als ik op die donderdag niet hersteld ben. En ik ga mijn 1RM weer testen. Ik ga weer een, record, een klein recordje zetten. Dan heb je natuurlijk kans dat ik natuurlijk zondag weer niet hersteld ben. En dat mijn zondagtraining niet ideaal gaat. En daarna mijn donderdagtraining weer niet, etc. En zo komt natuurlijk in een, visuele, een visuele cirkel terecht. En ga je natuurlijk alleen maar bergafwaarts. En neem van bergopwaarts. Dus dat moet ik echt uh, deze komende 20 weken goed te zien voorkomen. Vroeger deed ik. Ja, wat zal het zijn? Vier, vijf keer per week wel lekker foamrollen, stretchen. Um, ik nam er zeker twintig, dertig minuten de tijd voor. Soms had ik zelfs echt een hele dag waarvan ik gewoon een uur bezig was met yoga en stretchen. Even je hoofd halen, zulke soort dingen. Dat wil ik dit jaar zeker terug laten komen. Omdat ik toch merk dat ja, ik moet gewoon goed herstellen um, geen vijf dagen in de week. Ik denk sowieso twee keer per week. Daar ga ik een plannetje van maken. De oefeningen die ik moet doen. De stretches die ik moet doen. Die zitten goed in mijn hoofd voor mijn lichaamstype. Mijn problemen. Mijn te hollen onderrug. Mijn te strakke bovenbenen. etc. Um, vooral na, na squatten, deadliften. Etcetera, voel ik dat bepaalde spiergroepen toch echt flinke klappen hebben gekregen. En daar wil ik dit jaar wat meer de focus op leggen. Uh, ook iets focus zoals ik aan het begin al zei. Zal ik op de overhead press leggen. Uh, leggen. Um, dat is toch een moeilijke oefening voor mij. Um, en ik merk toch, als ik wat extra volume, wat extra herhalingen doe, dat dat echt heel veel nut heeft voor mijn overgepres. Dus daar ga ik me ook iets meer op focussen. En voor de rest hoop ik natuurlijk uh, dat ik jullie altijd gewoon kan vermaken. Dat ik wat, uh, jullie wat leer, dat ik jullie wat informatie bijbreng, dat ik de vlogs um, wat interessanter hou, zeg maar. Niet alleen maar het trainen, maar af en toe even een praatje tussendoor doe met hè, waarom doe ik dit, waarom doe ik dat. Um, en daar wat meer instructie kan geven. Um, ik hoop natuurlijk ook dat jullie reageren. Even een reactie achterlaten. Van sommigen van jullie heb ik al reacties gelezen. Van hè, dit is mijn doel, dat is mijn doel. Dat vind ik echt hartstikke leuk om te lezen. Want uh, weet je, deze vlogs gaan misschien om mij. Maar ja, ik vind mezelf niet heel echt. Eigenlijk niet echt heel interessant. Um, ik vind het meer leuk om te zien wat andere mensen ook doen. Om andere mensen te helpen. En om. Gewoon iemand anders beter te zijn worden. En als ik daar deel van kan uitmaken. Dat ik jou kan helpen en jou beter kan maken. Kijk daar haal ik voldoening uit. Weet je? Dat, dat vind ik gewoon leuk. Dus uh, als jullie zouden willen. Weet je, laat even een reactietje achter. Wat zijn jouw doelen? Wat wil je bereiken? Wat wil je zien in de vlogs? Wat wil je weten? Etcetera? Dat vind ik alleen maar leuk om jou te helpen. Dat is gewoon mijn doel. Dat is mijn passie. Dat, ja, daar geniet ik gewoon van. Dus bedankt. En tot de volgende vlog. Mazzel.